Mijn vader. Voor mij was hij, en waar hij vandaan komt, altijd een mysterie. Mijn beeld over Suriname leerde ik dus vooral kennen door mijn Nederlandse moeder. Ik weet niet hoe het voelt om Surinaams te zijn. Kan ik dat alsnog ervaren? Of misschien zelfs worden? Ik zie echt geen Surinaamse route in je naam. <laughs> nou, om heel eerlijk te zijn, zie ik een Nederlandse vrouw met ingevlochten haar. Ik ben bang om te ontdekken hoeveel Surinaam erin je zit. Nou, dat is misschien wel de spijker op zijn kop, ja. Van de one-up de van je naast en je familie. Voor je weg, hè. Maar hebben kunnen... de mensen hier dan meer tijd voor elkaar? Ze maken het. Ja maar ja. Oké, okay, voor elkaar. Het is echt precies wat ik me had voorgesteld bij binnenland. Er is helemaal geen erg gelegen, het dus enige wat ze bijna kunnen doen. Is goed. Met je eigen verdiende inkomen kom je niet rond. Het is dus de kustlijn waar de slaafgemaakten aankwamen. Nou, misschien onze voor moeder of vader is hier dus ook wel aangekomen. Deze trap, als je geschiedenis niet kent, als je niet weet wie je bent, kan je me ook niet vertellen dat je weet waar je naartoe gaat. En dat is ons probleem hier in de trap. We weten niet wie we zijn. Het is ook eigenlijk voor het eerst dat ik het gevoel heb dat ik jullie echt zie. Stream Alles is van Miri op NBO+.